Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff Vandaag een keer niet iets elektronisch Ja, met elektronische middelen natuurlijk Maar uh, niet iets over elektronica solderen, digitaliseren en al dat soort dingen Ik heb hier een uh, Lima uh, NS1600 uh, Met de typische hele smerige Lima wielen En ik heb hier al met een uh, Railgum ze zo goed mogelijk schoongemaakt. Ik heb met mijn uh, Lego apparaatje ze geprobeerd schoon te maken. En uiteindelijk blijven ze dof en vies. Hoe hard ik het ook probeer. Um, dus ik ben bezig gegaan met polijst. Um, ik kan in ieder geval kijken of ik hem dichterbij kan halen. Deze twee, daar is nog niks aan gedaan. Deze is met een railgum gedaan. En dit is gepolijst. En um, de railgum ziet er op de camera, moet ik zeggen, best goed uit Maar uh, met dit licht, als ik zelf kijk, zie ik er duidelijk nog een, een, een groef in zitten Van waar hij op de rails heeft gelopen Iets wat op de, het andere wiel compleet helemaal weg is Ik um, gebruik hiervoor Een dremel Met een hele vieze punt inmiddels Want ik ben al wat aan het oefenen geweest en uh, wat uh, polijst uh, spul Ik heb eerst op uh, wat rails geoefend Dat uh, ging ook goed uh, Daar vloog het vel ook vanaf Hoewel met de railgum versus uh, dit ik niet veel verschil zag Het is uh, wel belangrijk Om uh, uh, Eigenlijk moet je een iets andere drail hebben dan dit Hij moet zo uh, regelbaar mogelijk zijn Dus dat hij lekker langzaam gaat nou, Deze heeft alleen maar stand 1 tot en met 10 en uh, ik vind, uh, of uh, in stappen van 2 ook nog eens Ik vind stap 2 eigenlijk iets te hard gaan um, Maar hij is niet geregeld in het toerental Wat je eigenlijk wel wil hebben is dat je een toerental kunt kiezen En dat als je meer druk zet dat hij meer vermogen gebruikt En dan het toerental uh, uh, in stand houdt Bij dit is het dat hij het vermogen regelt Dus als ik veel druk zet Gaat het toerental omlaag. En moet ik hem dus wat harder laten draaien. Om nog genoeg toeren over te houden. Mocht ik ergens een keer hard op drukken. Uh, ik geloof dat het sowieso niet het idee is hiervan. Dat je hard moet gaan drukken. Maar dat is een uh, andere discussie. Uh, wat ik heb gedaan. en Eerlijk gezegd. Doe ik maar wat. Is. Uh, wat van het uh, polijste spul op mijn, uh, op mijn tip krijgen. En dit is vilt. Uh, uh, als ik het goed vertaal. En uh, vervolgens uh, rustig tegen het wiel aan. En een beetje het uh, wiel laten draaien. Nou, als je het loslaat. En dit zijn de vrijlopende wielen. Dan gaat hij vanzelf draaien. Of dat nu zo'n goed idee is. daar twijfel ik aan. Op deze manier ben ik uh, rustig uh, om het wiel heen gegaan. Ik heb geprobeerd goed de randen overal mee te pakken. En wat dit doet is, is het zou moeten doen, is dus een heel dun laagje metaal, inclusief al het vuil wat erin zit van het wiel afslijpen. Nou, het is in ieder geval de theorie. En wat er achterblijft blijft is... Uh, uiteindelijk een redelijk doffe zwarte massa. Aan uh, nou, restjes uh, metaal en vuil. Ja, deze dremel gaat naarmate die wat langer loopt ook wat harder draaien. Dus ik zou hier echt een andere voor moeten hebben. Want ik vind dat hij nu echt veel te snel gaat. En te veel herrie maakt. Ik heb nu een, een stuk ontzettend visueel, Maar met een doek kan ik rustig alle velden vanaf halen. En komt daar tevoorschijn een ontzettend glanzend wiel. Met veel minder uh, strepen erop van uh, waar hij altijd over de rails heet, heeft gelopen. Nou, dit uh, doet natuurlijk wonderen voor uh, het, het oppikken van stromen van de, van de rails. Wat bij deze limas altijd een gedoe is, aangezien ze twee matige wielen hebben voor de track pickups. Maar als je niet uh, tevreden bent over het eerste resultaat, gewoon nog een keer doen. Uh, je hebt een redelijk wat uh, aan metaal wat je uh, kunt wegpolijsten uh, voordat het uh, op is. Ik heb dit ook met rails gedaan. Uh, zoals ik al zei, ja, ik zag niet heel veel verschil met de railgum. Maar in theorie zou het moeten zijn dat de rails gladder worden. Dus dat er minder makkelijk vuil in blijft. Uh, je bij, bij een railgum... Misschien mogelijk kleine krasjes uh, maakt, zeker met uh, schuurpapier, is het met die polijns, dat je dat nou juist uh, heel glad maakt, zodat die krasjes eruit zijn, waardoor het in theorie minder makkelijk zou moeten gaan uh, vervuilen. Maar, dat is de theorie. Ik ben heel benieuwd of mensen ervaring hiermee hebben, meer dan dat ik ermee heb in een uh, middagje proberen. En uh, of dit nou een goed idee is of niet. Ik bedoel, ik durf dat wel op een, uh, op een oude Lima. Als het moet, wissel ik de wielen en ben ik weer klaar. Maar uh, op je oude, vervuilde, misschien wat zijnde. noem eens wat, Fairflysman of Merklin. Um, ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik ga deze verder afwerken. Ik ga hem niet laten zien hoe die mooi contact maakt. Maar um, wel wens ik jullie een goede week, een, go en een gezonde week en... Um, like, subscribe en tot een volgende keer.